De vorige keer hebben we deze uh, bewijsregel geïntroduceerd die ons in staat stelt om te redeneren in termen van een contract. Uh, een contract zien we, even samen herhalend zien we als een uh, pre-postconditie-specificatie van een generic call. En een generic call uh, is gewoon de procedure naam uh, en, uh, en, en de formele parameters. Dus, dus niet een toepassing van een procedure op een stel actuele parameters. Dat gaan we nu illustreren, hoe we dus redeneren over dat soort, hoe we gebruik maken van contracten in het afleiden van recursieve aanroep. En dat laten we met name zien om een rechtvaardiging van deze, dit contract. Dit is een contract van de factorial, zoals ik hem gedefinieerd heb met een formele parameter. En wat zegt hij? Die? die zegt dat, of die introduceert een logische variabele z, die bevriest de initiële waarde van u. En u is dus de formele parameter, dus eigenlijk de lokale variabele van de body van de factorial. En we introduceren zo'n logische variabele om namelijk in de postconditie uh, iets over het resultaat te zeggen. Uh, in die definitie van die factorial gebruiken we een globale variabele i uh, om daar het resultaat in op te slaan. Naïef gezegd zou je gewoon zeggen van nou ja, maar zet u groter of gelijk aan 0, en dan I is u faculteit. Maar dan hebben we dus een probleem, want dan hebben we dus in de postconditie van deze generic call komt die u voor. En dan kunnen we hem dus niet meer instantiëren, want de instantiatieregel mag, mag je alleen maar toepassen op een specificatie van die generic call waarin u niet voorkomt in de postconditie. En dan vervang je de, actuele, de formele parameter in de preconditie door de actuele parameter. Dus dit is een manier om dat in het algemeen op te vangen. Je introduceert een logische variabele waarmee je dus de initiële waarde van een formele parameter uh, vastlegt in de preconditie. En dan kun je in de postconditie naar die initiële waarde van u van de formele parameter refereren om een relatie te leggen tussen de output en de initiële waarde van de, de formele parameters. Zonder dat je direct naar die formele parameter verwijst. Dus dat is een belangrijk uh, trucje en dat uh, zal uh, veelal uh, nodig zijn. Maar we willen dus nou dit contract rechtvaardig laten zien dat dit uh, waar is. En dat moeten we doen door te laten zien dat Domburg de body aan deze uh, specificatie voldoet. Dat was per definitie van die uh, uh, aangepaste regel voor recursie. Dus dat gaan we nou... Doen. Oh, ik heb daar hier geen animatie van gemaakt. Dus ik krijg uh, het één keer uh, voorgeschoteld. Goed, maar laten we er stap voor stap uh, gaan. Ik heb het nog niet uh, opgebouwd. Maar, uh, dus we moeten laten zien dat deze, uh, deze preconditie en deze postconditie, uh, of laten we anders dat de, de body voldoet aan deze pre- en postconditie specificatie. Nou, dan gaan we dus de, de regels voor het construeren van de proof outline gebruiken. De, als de ez faculteit aan het eind moet gelden van deze hele IFDNL, dan moet die aan het eind gelden van de tak en aan het eind van de tak. Nou, als die hier geldt, doen we een assignment. dan nou, vervangen we I door I mal U. En uh, vervolgens, uh, uh, even kijken... Ja, we kunnen dus nou niet, uh, moet ik even nadenken, hoe komen we nou hier bij? Ja, wat, wat ik denk is dat er heel veel stappen daar... Daar zitten nog uh, een aantal uh, stappen uh, tussen. Ja, ja. Daar, daar, is daar is de instantiatie ja. toegepast, maar ook uh, invariantie en substitutie. Ja. ja, want merk op, het probleem is natuurlijk, als ik uh, dit als postconditie neem, van die factorial u-1, ja, dat krijg ik natuurlijk hier niet uit afgeleid. Want mijn gegeven postconditie, wat is mijn gegeven postconditie van deze uh, factorial? Ja, daar moet ik, uh, kan ik alleen maar gebruik maken van dit. En nu heb ik dus een aanroep uh, op u-1. Dus dan zou ik de regel... Uh, de instantiatieregel moeten gebruiken. Dus wat kan ik dat doen? Nou, dan kan ik hier zeggen, z is u min 1, en u min 1 groter of gelijk aan 0, 0, factorial u min 1, en als postconditie i is z faculteit. Maar dat staat er niet, hè? Dat staat er niet. Ik heb, hier, ik heb hier alleen maar, ik heb dit gegenereerd. i is i mal u, en uh, is gelijk aan z faculteit. Maar ik, daar moet ik nu naartoe werken. Ik moet een uh, instantiatie vinden van die va factorial, een pre- en een postconditie vinden van die, va van die factorial toegepast op U-min-1 die dit impliceert. Uh, nou, hoe ik bij deze kom... Kijk, dus als, als je deze voorgeschoteld krijgt, dan zie je wel dat het klopt in ieder geval. Want als z gelijk is aan u en i is z-faculteit, 1 faculteit, dan volgt daar natuurlijk uit dat i mal u is z-faculteit. Ja? ja? Alhoewel z-1 tussen haakjes, hè? het is niet de z-faculteit. -1, maar... ja, ja, ja. ja, 1 Ja, ja, sorry. Ja. Ja. Ja. ja, Dus je ziet dat uh, dit inderdaad dat uh, impliceert. En dan kan ik dus uh, uh, met, uh, ja, dan moet ik dus nog laten zien dat uh, deze correctheidsformule ik kan verkrijgen uit de instantiatieregel vanuit mijn aanname. Nou, dat hebben we apart geschreven. Hè. Wat ik dus nog moet laten zien is dat deze specificatie, want ja, je kunt trouwens ook wel Nagaan dat ik uh, dit als preconditie nodig heb. Want als z gelijk is aan u en u is groter of gelijk aan 0, dan weet ik, als ik hierin ga, dat z gelijk aan u is, u is groter of gelijk aan 0 en u is ongelijk aan 0. Dus dan weet ik dat, nog steeds natuurlijk, z gelijk is aan u en u 1 is groter of gelijk aan 0. Dus nu is de vraag: hè, dus ik heb dit nodig zeggen, om dus het, een proof outline te maken van die hele body. Dus nu blijft de vraag van hoe, hoe kan ik dit afleiden? Nou, en dat, dat doen we apart op een kladblokje. We laten nou zien hoe we van, dit is de aanname, dit is het, eigenlijk het enige wat we weten, kunnen gebruiken voor binnenste recursie aanroepen van die factorio. Dit is het contract. En dan moeten we dit afleiden voor deze concrete aanroep. En mij komt dus dat die aanroep eh, wordt toegepast op een actuele parameter die ook weer u bevat. Dat kan natuurlijk. Hè. Recursieve calls kunnen weer refereren naar de formele parameters. Dus nu moeten we uit dit dat afleiden. Nou, laten we eens kijken hoe, hoe gaat dat. Nou, dit is de aanname. Hè. Dit hebben we gegeven. Nou, dan kunnen we de instantiatieregel gebruiken, want u komt hier niet in de postconditie voor. Dus we kunnen u hier in de preconditie vervangen door u min 1. Dus we krijgen als preconditie z is u min 1 en de u min 1 groter of gelijk 0. Maar waar moeten we heen? We moeten hierheen. Ja. Nou, z is u en i is z min 1 faculteit. Hoe krijgen we dat? Nou, Z is een, uh, Z is een freeze variabele. Uh, die komt verder niet voor in het programma, ook niet genest. Hè? Het is echt een logische variabele. En We hebben een regel voor substitutie. Dat wil zeggen in de preconditie en in de postconditie kunnen we zo'n freeze variabele vervangen door een read-only uh, expressie. Nou, wat is een read-only expressie? Uh, Z-1 zelf is een read-only-expressie, want de variabelen die voorkomen in z-1 worden niet gewijzigd door het programma. Ja. Dus we vervangen in de pre- en in de postconditie met behulp van de substitutieregel z door z-1. Ja, inderdaad, dat, dat, uh, dat lijkt me ook. Hè? Want dit, die substitutieregel, die is van toepassing ook voor programma's, die bestaan dan uit een, uit een code. Dus die, die substitutieregel hebben we voor simpele while geïntroduceerd, maar die is ook uh, van toepassing uh, hier. Ja, dus dan vervangen we z door z-1. Dan krijgen we uh, hier z-1 is gelijk aan u-1. En vervolgens krijgen we hier i is z-1 faculteit. Nou, z-1... Is gelijk aan u meneer. dat is natuurlijk gelijk aan Z, gelijk, is gelijk aan U, en u meneer groter of gelijk aan 0. En daarmee hebben we dus uh, deze specificatie over deze uh, call, op deze actuele parameter vanuit het contract afgeleid. Nog niet helemaal, hè? Want we missen nog een gedeelte de postconditie. Oh ja, die Z is uh, U. Ja. Nou, dan houden we die uit. Hoe krijgen we die? Ja, hebben we nog een andere regel nodig? De invariantieregel. We hebben nog, uh, en dat is eigenlijk wel een, uh, nou niet helemaal in deze context een triviale regel, maar in het algemeen, als je een assertie hebt die niet refereert naar de programmavariabelen of niet refereert naar variabelen die veranderd kunnen worden in je programma, uh, ja, dan is zo'n assetie natuurlijk invariant. Als je aan het begin geldt, dan geldt hij aan het eind. Dat is in het algemeen het idee van de invariantie axioma. Alleen voor uh, uh, recursieve calls kunnen we dat aanpassen. Want uh, deze uh, variabele u, een z komt überhaupt niet in het programma voor. Maar deze u, uh, die wordt ook niet uh, veranderd. Want dat is een U, maar buiten de U die gegenereerd wordt in deze aanroep. Want U wordt, niet, wordt ook niet door deze call veranderd. Want hij wordt hersteld Wat nadat hij, de call... Precies, ja. klopt. Want deze factorial introduceert een nieuwe lokale U, maar dat is een nieuwe. Die is onderscheiden van de... Want eigenlijk is deze U is globaal ten opzichte van deze call. Dus hier binnen genereer je een nieuwe uh, versie van u, zeg maar op een klapblokje. Daar ken je die u-1 aan toe, dan voeg je die factorial uit. Maar als je eruit komt, dan herstel je er weer de oude waarde van u. Dus daarom kun je redeneren dat inderdaad u ook geen variabele is die door dit programma veranderd kan worden. Dus dan hebben we, uh, dit is dan een algemene instantie van een uh, invariantie axioma. Dus dat hebben we blijkbaar ook nog nodig, naast die substitutieregel. Maar die hebben we al gezien, voor while statements, en nogmaals, die, die is ook van toepassing op recursieve programma's. Maar we zien ook de noodzaak van een additionele invariantie axioma, waarbij je expliciet een axioma hebt waarbij je zegt, van, nou ja, als een assertie niet refereert naar variabelen die veranderd worden in een programma, dan is die ook invariant, dus dat geldt die ook in de postconditie. En dan hebben we nog een keer de conjunctieregel, hè, want dan hebben we dit ja, als invariantie-asoma uh, en dan passen we dat toe. Dan combineren we deze twee uh, specificaties met behulp van de conjunctieregel, dus dan kunnen we de conjunctie van de precondities nemen en de conjunctie van de postcondities. En dan krijgen we uiteindelijk wat we hebben willen. Dus dat is nog best, uh, nog best wel wat uh, een afleiding. Hè. We krijgen deze specificatie niet simpelweg direct uit een instantiatie van een contract. Die moeten we verder nog aanpassen. En in dit geval door middel van toepassing van de substitutieregel, consequensregel, invariantieaxiomen en de conjunctie. Dus dat is op zich nog een heel, een heel bewijs. Even stoppen. Een beetje irritant.